Dat je kijkt. Ja, okay. Welkom, welkom, welkom welkom bij deze video. Welkom, welkom, welkom dat je kijkt. Jongens, kijk ja. van YouTube Games en ik deze nieuwe video. Ik ben Andres en vandaag ben ik terug samen met Oscar. Jongens, voor jullie afvragen waarom er zo weinig video's de laatste tijd zijn. Want vroeger waren er 2-3 video's per week en nu zit er één. Of soms geen per week. komt omdat ik nu nog steeds examens heb. Uh, volgende week heb ik geen examens meer en dan ga ik weer video's scrollen voor jullie. Er komen ook superleuk projecten aan, super toffe servers waar ik op kan gaan spelen, want ik ben een beetje contentloos de laatste tijd. Maar um, ja, de, daarom dus deze random video van een uh, reacties voorlezen dat gaan we gewoon doen. Toch Oscar? Ja. Jazeker. En jullie vragen jullie eigenlijk af, waarom zit je op Skywars? Nou, omdat ik uh, heel veel zin heb om gewoon Skywars te doen. Maar ja, uh, we gaan gewoon vooral praten over de reacties en eigenlijk is Skywars een beetje gameplay. En dan kom ik ook al direct bij de eerste reactie van Emil en die vroeg of ik alsjeblieft Um, bij mijn vorige video gewoon de gameplay uh, vooraf wilde opnemen en dan zei ik van, nee Emil wil gewoon laten zien aan de mensen hoe pro ik ben in Wars Ja? ja Zeker Sowieso, en dat is gewoon live commentary, weet je? Het is gewoon wauw! Nee, oké okay. ja, <laughs> Jongens, ik zie jullie bij wow. het eerste potje Oké, en dan beginnen we met de eerste reactie en ik geef de eerste reactie en dat is van Hackability en die zegt, voel je man mijn is ook dood Hackability, fucking shout out naar jou man dat je mijn video's kijkt ik uh, Ehm, um, man, jouw kanaal is niet dood, mijn kanaal is veel door de, Ja, tenminste 500 views, ik uh, alles behalve. Um, en ja, ik, ik snap ook niet waar je de laatste bent dan doen met je kanaal, want je bent een beetje uh, ja, beetje, beetje raar man, wat je doet met je kanaal. Beetje Fortnite ineens en dan toch niet door Minecraft, maar toch ook niet echt Minecraft, ik weet niet. In ieder geval man, ik hoop dat je gewoon doorgaat met Minecraft en uh, ja, uh, goed leuk met je kanaal. Skaapje zeg, mag ik meedoen? En dat was onder met... een principe. ja. Jongens, wil je meedoen? Join mijn me Discord. Um, kan altijd. Eerst een link in de beschrijving. En uh, ja, de, we nemen vrijdag ook een super toffe video op. Dus als je daarom mee wilt doen, join je even mijn Discord. En uh, ja, dan melden we ook wanneer we die opname doen. En dan pak ik even de volgende reactie erbij. Ik hoop dat eerst even tegenwoordig. Dat is van I Will retain You. Oké, okay, uh, toffe video, super bij. Wil je misschien. Uh, kan je ook mijn kanaal kijken en misschien super. Oké okay, jongens, daarvoor even. Nee. Ik ga, niet op Achter ons ik ga niet op mensen hun kanaal abonneren. Um, of omdat ze gewoon een reactie plaatsen. Dat is... Ik vind het ik vind bullshit. Ik moet gewoon... Um, vind ik. Op, uh, op een kanaal uitkomen. Als ik die gewoon echt leuk vind. En... Um, ja, vooral als je zo'n video's doet. Ik geef jullie niet eens een hartje. Ik, uh, ik negeer zo'n me zo reacties meestal ook. Stop er gewoon mee alsjeblieft. Ik vind het fucking irritant. Ik, het, je lost niks meer op. Je gaat ook nooit een actief kanaal krijgen als je dat doet. Dus uh, ja. Stop er voor mij, alsjeblieft. Super tof dat jullie mijn video's kijken, maar dit uh, is zinloos. Ariotion. Hij zegt super lang. Kan je mijn kanaal checken om wat tips te geven? Ik heb ze nodig, zal zeker. Zal ik zeker waarderen. Blijf zo doorgaan. Ja, oké. Okay, dat zijn dus wel wat toffe reacties. Um, ja, het wordt gewoon een paar tips. Ik denk niet dat ik op die reactie tips heb gegeven. Misschien wel. Um, in ieder geval, uh, ja, als je een tips wilt, blijf gewoon doorgaan, ook al is mijn kanaal op het moment dood. Ik heb nog steeds een super vette community. En uiteindelijk vind je altijd wel iets waardoor je kanaal um, ja, actiever wordt dus, uh, en groot wordt. Zeg maar, bij mij was er Topia in prison. En ook al doe ik nu geen Mytopia meer en is het ook. Het zal het ook lang duren voor ik het nog eens ga doen. Um, gewoon doorgaan. Doe gewoon YouTube wanneer je het leuk vindt, ook als je je pc of ook al kan je niet de beste kwaliteit. Doe gewoon zo goed mogelijk en dan uh, moet het allemaal goed komt hmm. YouTube doen als je het zelf leuk vindt en niet voor uh, kijkers of fame doen. De volgende is ook op op, uh, wij op mijn kanaal is dood en hij zegt. Mr. Puk zegt.. Uh, wij zullen je reanimeren. Thanks man. Je bent echt fucking legend dat je naar mijn video's kijkt. Kom, we ik gaan uh, ik weet dat echt dat Mr. Puk best wel een groot kanaal is. Een beetje een giveaway kanaal. Maar toch wel echt een fucking vet kanaal. Dus.. Uh, Man, blijft doorgaan, echt uh, shout hem aan jou dat je uh, zo'n reacties plaatst, man. volgende zegt NinjaPap9, hij zegt 4-1-K-0 zijn shout-out, oh, geef 4-1-K-0 zijn shout-out, ja, dat is dus um, Ico en Zios, mensen van mijn klas, fucking guys, nee, ik kan jullie geen shout-out geven, fuck jullie, even serieus. Nee man, ik ga, ik ga jullie uh, geen, geen shout-out geven. Fuck jullie man, fuck jullie allemaal. <laughs> het is echt wel hard dat ik dat zeg, even serieus. X, je navagirl, X. En zij zegt, um, hier is die gekke vloetje, weer dankzij jou uh, wordt Bart rijk. Sowieso man, ik maak Bart rijk, Bart is mijn lievelings hij is mijn lievelingsyoutuber. Bart is gewoon mijn held, mijn alles. Ik zal alles doen voor Bart en dan support ik hem ook gewoon kaart. Ja, het is gewoon... Ik weet niet, zouden popcorn, vind ik fucking leuk aan. Ik keek al super lang kan tribo. Altijd al aangesproken sinds dat Jopperd is heb ik al als staatsburg Countryboy gedaan. Dus ja, ik blijf hem gewoon supporten man. Hij heeft nog een reactie van Willem MTP en hij zegt. Alleen als je dit leest is. Oh, CTP, tp, WTF? Ja Wtf... Ja, ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Ik pak ze toch, ik pak ze toch. Ja Jezus! Ik had er echt veel damage gedaan, die ene man. Hoe zat u nu al in de pro op dit moment? Dus ja, uh, thanks man voor je reactie. Ik, uh, ik waardeer het echt wel. Achter je! achter. Eén guy. Ze zijn niet super moeilijk. Je hebt hem, man, je hebt hem, je hebt hem. Let's go. Holy shit. Oké, okay, ja, bedankt voor, bedankt voor zo'n reacties, man. Echt zo'n mensen. Jullie supporten me echt fucking hard. Echt fucking hard, bedankt. Dus dat waren de reacties, jongens. Ik hoop dat jullie, ze, wel, dat jullie deze Rennen video wel leuk vonden. Um, ja, ik, uh, ik vond het in ieder geval super leuk. Ik hoop dat. Uh, ja, Oscar gaat er wel even winnen, denk ik. Hij pakt er wel hard, holy shit man. Ah, <laughs> ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat zeker een like achter, 30 likes zou super awesome zijn als we dat kunnen halen. Um, join mijn Discord. Wees er vrijdag bij. Vrijdag gaan we een fucking epische. Um, prison opname klaarzetten. Een prison aflevering klaarzetten. Dus als je erbij wilt zijn, join mijn Discord. Uh, en dan zie ik jullie de volgende keer weer, jongens. Doei.